In deze video laat ik zien hoe de Microsoft Translator extensie in Edge werkt. Wanneer je de extensie Microsoft Translator hebt geïnstalleerd, dan kun je elke site waar die van toepassing is, vertalen. De Microsoft Translator extensie vind je via de stippeltjes rechtsboven en extensies. Staat die er niet bij, dan kun je hem uh, downloaden. En hier staan nog een hele hoop andere mogelijkheden om toe te voegen. Ik heb hem intussen geïnstalleerd. Vertaler voor Microsoft Edge heet hij. En je kunt ook zien dat hij actief is, want hier staat nu een symbooltje bij deze site. En dit is dus de vertaal extensie. Als ik daarop klik, dan kan ik deze pagina vertalen van het Engels naar elke willekeurige andere taal. Ik heb nu voor Nederlands gekozen. Op het moment dat ik hier op vertalen klik dan zal die deze site vertalen. Dan zul je zien dat het niet helemaal fantastisch vertaald is, maar de strekking van het verhaal is in ieder geval dan duidelijk. En zeker vertalen die je helemaal niet beheerst, kan dit echt heel handig zijn om toch te begrijpen waar een site over gaat. Dus de Microsoft vertaal extensie is absoluut een aanwinst als je in vreemde talen op het web toch je weg wilt vinden.